We zoeken naar Sinterklaas, want dan kunnen we kunnen hem nergens vinden. Pieter, hebben jullie hem soms ergens gevonden? En roepen he, met z'n allen: Sinterklaas! Sinterklaas! Verdachte. De beweging in of zo? <tie> <tie> ja, past hij toch nooit in met zo'n grote meid? <tie> uh, nee. Oponthoud op, op Schiphol. Jongens, wie van de Pieter weet of Sinterklaas soms nog op het vliegveld is? Douane dingetje, is een douane dingetje? Heb jij hem gezien? Ik heb hem daar niet meer gezien, toen we aankwamen eigenlijk. Oké. Okay. Maar wat je wel is, ik weet het niet. Maar, maar dan hebben we toch een ding, een Sinterklaas, een intocht voor Sinterklaas. Dat, dat is geen uh, intocht. Dat is geen intocht, hè? Jullie zijn meer dan welkom, dat weet je natuurlijk. Hè? En we zijn doorgaan dat we jullie allemaal zien. En jullie zien er prachtig uit. Bedankt. Super blij mee. <laughs> we hebben daar wel een Sinterklaas staan, misschien dat zij het eens dus kan helpen. Ja. Zullen we dat een Sinterklaasje gevonden? <laughs> Oh, leuk. Weer geen Sinterklaas. Weer geen Sinterklaas. De echte moet komen. wie? Zo hard gaan roepen? Ja, we hard gaan roepen? Sinterklaas! In de... Sinterklaas! Goed zo. Met z'n allen, jongens! Sinterklaas! Sinterklaas! Waar is Sinterklaas? Sinterklaas! Sinterklaas! Weet oh. ja. je de kinderen dat misschien? Ja, Dit meen je niet. Dit meen je niet. Jeetje. Uh, nou ja, we hebben wel een hele lange nacht gehad vannacht. Sinter-Klaas was erg moe. Zit hij in de auto? We hebben al gekeken. Ook al gekeken. Nee, dit meen je niet. Je. Uh, jeetje, wat is dat nou? Ik heb, ik, uh, nee, ik heb de pakjeskar meegenomen. Daar zitten natuurlijk alle cadeautjes in. Ja, nee, het lijkt me sterk. Ze zal niet in zitten toch? Ga jij eens even kijken. Piet wil even van de Bietjes even gaan kijken? Zal er I swear! Pak, pak, pak. Dit is ja. Je moet als wat moeten. Kom! Oh, is awesome. Ik was als een slaap gewoon, dat het zo gehad de laatste tijd. Maar gelukkig hebben de Piet en Sinterklaas wakker gemaakt om op tijd bij jullie te zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u een goede reis gehad? Ja, maar eigenlijk heb ik Sinterklaas daar niet van gemerkt eigenlijk. Ja. Zo in coma was eigenlijk. Een lekker dutje gedaan. En heeft u mooie dingetjes kunnen kopen voor de kinderen in de heeft lekker geslapen en dan heeft voor alle kinderen, heeft hij in de zaak, de Dag jongen. Hallo. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Hebben jullie er langer voor te wachten? Ja! Nou, gelukkig zijn we er nu en gaan we er een mooi feest van maken. Afgesproken? Ja! Ik stel voor dat er een mooi lied ingezet wordt. Om ja! Sinterklaas buiten te brengen in één lied. Yes! van de kinderen in Eeveen, liefjes. Lekker de pepernoten taartjes. Heerlijk! Ho. Dat is mooi. Oh. Ik wil niet vragen hoe het met uw paardjes is. Met Americo. Oh, zo snel. Oh, snel. Ook zo snel, daar gaat het heel goed mee. En die is nu even aan de rustig. Maar die zal ook zeker weer gaan gebruiken om over de daken heen te lopen. De is ja. weg te brengen natuurlijk. Ik vind dat zo knap, zo knap. Dat u evenwicht kunt bewaren en de paard en dat soort dingen. Alle respect daarvoor Sinterklaas. Ja, maar Sinterklaas is wel oud dus en is natuurlijk al heel lang doet hij dat al. Ervaringen. hè? Ja, dat is echt ervaring. Ervaringsdeskundige? Ja, dat kan je niet zomaar, met, zomaar in één keer doen. Moi. Ik wens u een hele mooie dag toe, een hele fijne week en een hele fijne verjaardag alvast, alvast gefeliciteerd, we hebben u er net al toegejuicht en heel hartelijk dank voor uw komst, ik begrijp dat er nog fotomomenten zijn, dat de kinderen op de foto kunnen met Sinterklaas, hartstikke leuk en nogmaals dank voor uw komst, applaus! Dank jullie wel allemaal. Super leuk dat jullie allemaal zijn. We zijn weer fantastisch blij om hier te zijn. We gaan uh, nog even een paar leuke fotomomentjes doen. Dus wil je Sinterklaas een handje geven? Mag je even hier naartoe komen? Maar we gaan zo meteen ook door het dorp wandelen. Lukt het nou niet om een handje te geven? Dan hebben we vanmiddag een hele leuke kindermiddag bij Kamloen hier in de Sporthallen in Heenbriet. En dan is er vast tijd voor jullie allemaal om Sinterklaas nog even te begroeten. Als je het leuk vindt, kom even hier naartoe, dan gaan we zo meteen een gezellige optocht -op doen. Hebben we er zin in? Ja. Heel goed. Ja, No